Het leukste, ik kan werken wanneer ik wil en iedereen is hier vriendschappelijk. Managers, teamleiders, kan je gewoon uh, vertellen wat er is gebeurd op een dag. Je luistert heel aandachtig naar je. Werken bij Refresh is heel flexibel, want je kan je beschikbaarheid doorgeven in de app van Young Capital. Dat is ook heel fijn, want als je een dag wel kan, maar heel kort, dan kan je dat ook melden. Het is niet echt zwaar werk, want... Je kan altijd een steekarme meenemen, en als het zware dozen zijn, kan je dat ook zien op je vrachtbrief. Mijn functie is laadcoördinator. Ik stuur de jongens aan op het achterterrein, dat de juiste bus wordt geladen, iedereen zijn werkleer aan heeft, zijn veiligheidsschoenen, het hele hesje. En dat alles ook op tijd vertrekt, natuurlijk. Ik ben doorgegroeid van bezorg naar laarcoördinatie binnen een half jaar. Na die half jaar ben ik ook doorgegroeid naar ondersteuning. En de volgende stap kan ik doorgroeien naar teamleider. Je hebt een aantal teamleiders zoals ik die op kantoor zitten om jou te assisteren waar je hulp bij nodig hebt. We hebben wel 70 chauffeurs op elk moment onderweg zitten. Dus het is fijn als jongens en meiden wat zelfvoorzienend zijn. Op hebben we steeds meer elektrische voertuigen. Het bereik wordt steeds groter, dus wij kunnen er ook veel meer klanten mee bedienen. Ja, dat geeft je een goed gevoel. Ik zou het team omschrijven als familie. Wij doen steeds meer en meer leuke dingen tijdens en na het werk. We kennen elkaar door en door, we vullen elkaar aan. Het voelt als een warm bad.